Mijn naam is Stuart Himstra, ik werk als onderzoeker bij het lectoraat Serious Gaming van N-Health Stenden bij het lectoraat Ondernemen Nu en daarnaast ben ik docent bij de opleiding Human Resource Management. We hebben meegedaan aan dit project omdat we op zoek waren naar een, ja, een effectieve en een stimulerende manier voor studenten om zich zo goed mogelijk voor te bereiden op hun praktijkprojecten. Het heeft ons heel uh, uh, uh, veel opgeleverd in die zin dat we het heel goed kunnen gebruiken in deze coronatijd. En, en ja, het kwam eigenlijk als, als geroepen omdat uh, ja, op het moment dat we dit net klaar hadden, toen en, ontstond er een enorme noodzaak en een enorme behoefte aan, aan vormen van online onderwijs. Er zijn verschillende redenen waarom het in het hoger onderwijs is interessant om met peer feedback te werken. Ja, ik denk drie belangrijke voordelen. Hè? Opschalen van je kunt studenten door middel van peer feedback. Uh, van veel meer feedback uh, voorzien. Twee is het is didactisch heel erg interessant, hè, omdat de studenten dwingt om boven de stof te gaan staan en met de blik van een buitenstaander uh, ook naar het, uh, naar het werk te kijken. In eerste instantie naar het werk van anderen, maar daardoor hè, leren ze ook met die blik naar hun eigen werk uh, te kijken. En het de derde is van, ja, je leert ook weer gewoon van uh, Zie hoe andere studenten dat we die opdracht hebben, hebben gemaakt en door dat, dat tot je te nemen en daar ideeën aan te, aan te ontlenen. En dat geeft je ook een beetje een idee van, van de standaard van waar sta je ten opzichte van, van anderen. De tip is ga naar www.sigalab.nl Dus www.sigalab.nl uh, dat is de website van ons uh, Simulation and Game Based Learning Lab. Uh, daar zie je de game die we hebben ontwikkeld. DBA Peer Feedback Sprint. Dus DBA Peer Feedback Sprint. Uh, en daar kun je de hele handleiding van die game. en ook een, een template van die game kun je, kun je downloaden. Dan kun je hem spelen in de vorm waarin wij hem hebben ontwikkeld. Maar uh, je kunt er ook zelf dingen aan veranderen en er andere opdrachten in stoppen, zodat je hem op maand kunt maken voor je eigen cursus of voor je eigen opleiding. Dus mijn tip is, ga naar www.sigalab.nl